Hoi, ik ben Joris van Voice en met onze zakelijke online telefooncentrale kun je overal werken waar je maar wilt. Net als ik hier, gewoon in mijn achtertuin. Heerlijk in het zonnetje. En daarover gesproken, ik heb nog een tip voor je. Want als je je beeldscherm goed wil zien terwijl je in de zon aan het werken bent, moet je je helderheid omhoog zetten. Maar ook het contrast van je beeldscherm en dan kun je prima zien zelfs als de, de zon erop valt. Fijne zomer!